In deze video laat ik zien hoe je als student kunt deelnemen aan een online les in Teams. De manier waarop je wordt uitgenodigd voor een les in Teams kan verschillen. Je kunt een uitnodiging krijgen in Outlook, zoals je hier ziet. Dit is een voorbeeldles en hierin, deze uitnodiging, zal uiteindelijk in je agenda terechtkomen. Als je in je agenda kijkt in Outlook, dan staat die les daar. Hier zie je hem ook staan. Als ik daarop klik, dan kan ik kiezen voor deelnemen aan Teams vergadering. Je gaat dan naar de app Teams en daarin ga je verder in de les. Dat is de eerste manier om mee te doen aan een les. De tweede manier is wanneer je in Teams zelf bent en in je agenda kijkt. De agenda is de knop aan de linkerkant en ook in die agenda zie je diezelfde les staan. Hier staat een knop deelnemen en je kunt meteen aan de les deelnemen. De laatste manier is dat je in het team gaat staan waar je les zal plaatsvinden. Dit is bijvoorbeeld een klasseteam en daar wacht je tot je docent een les gestart is. Op het moment dat de les begint, zie je dat hier gebeuren. En ook hier kun je klikken op deelnemen en dan ben je in de les.